Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik dit hele leuke pakketje unboxen. Maar eerst wil ik even sorry zeggen dat ik al heel lang geen video meer online heb gezet. Dat komt vanwege mijn examens. Ik had examens anderhalve week lang. Maar nu ben ik klaar met mijn examens en heb ik 9 weken zomervakantie. En ik ben er echt heel blij mee. Er komen super veel nieuwe leuke TikToks online, sieraden, YouTube video's, noem maar op. Maar nu gaan we dit pakketje unboxen. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog En laten we maar heel snel beginnen. Want ik kan echt niet wachten tot dit, om dit te openen. Want ja. Dat er zit heel veel in. Dus we gaan het even open doen. En zo ziet het eruit. Wow. Dat ziet er zo leuk uit. Ik zie hier een zakje. Met een sticker erop. En zo. Smiley kralen. En ontzettend veel letterkralen. Als eerste heb ik hier superveel letterkralen zilver. En smiley kralen. Oh my god, ik ben echt heel bling. Dan in het zakje. Met deze look sticker. Hierin zit... Als eerste zie ik heel veel het schelpjes. Oh, echt super leuk. Een Katsuki streng. Die had ik als extraatje gekregen. En ik vind het echt ontzettend mooi. En dan zitten er nog twee dingen in. Als eerste superveel hartskralen. Wow. En dan nog eens heel veel letterkralen goot. Oh, mijn god. Ik ben hier echt heel blij. Mee. Ja, ik zie je alweer. Kijk dan. Veert terug grote voorraden. Wow, alles valt op de grond. Dit is haar account. Neem zeker eens een kijkje. En als jij deze video vandaag kijkt. Of een andere dag. Dan wil ik even een dikke dankjewel zeggen. Voor de leuke spulletjes. Want ik ben er echt ontzettend blij mee. En je bent echt een heel lief meisje. Dus dan was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie, ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!